In deze video laat ik zien hoe je je klasnotitieblok kunt beheren binnen Microsoft Teams en welke mogelijkheden daar dan zijn. Als je de menuoptie klasnotitieblok kiest, dan heb je daar de knop notitieblokken beheren. In dit geval zie je dan alleen maar de mogelijkheden voor je eigen notitieblok binnen dit team en niet voor andere notitieblokken. Daarvoor moet je naar de klas notebook tegel in je Office 365 omgeving. Je ziet hier verschillende mogelijkheden en ik ga ze uh, uitleggen. Je kunt hier nog iets aanpassen aan de secties die in het studentnotitieblok staan. Dus je kan hier nog extra secties toevoegen. Je kan eventueel de namen nog wijzigen, maar je kunt hier geen secties verwijderen. Een interessante uh, om ook te overwegen, dat is de standaard locatie voor het tabblad notities in kanalen. Het is namelijk zo dat wanneer je een kanaal in je klassenteam maakt, daar ook altijd een tabblad notities in wordt toegevoegd. In dit geval heb ik groep 2 en groep 3 als kanalen en groep 1 is een privékanaal. Bij groep 2 staat hier bovenaan notities en in dit geval kunnen studenten daar zelf hun notities in neerzetten en dat komt dan terecht in de samenwerkingsruimte in je klasnotitieblok. Dat betekent dan ook meteen dat andere studenten dit ook kunnen lezen en dat ze er ook in kunnen werken. Als je weer teruggaat naar die instellingen zoals ik net liet zien, dan zal ik eerst even laten zien waar in het klasnotitieblok dan deze notities terechtkomen. Dus ik ga naar klasnootboek en ik open de navigatie met het boekje. En daar zul je in de collaboration space, oftewel de samenwerkingsruimte, zul je hier die groep 2 notes... En ook groep 3 notes terugvinden. Dat zijn dus de tabbladen die in die kanalen staan en die komen dan terecht in, het, in de samenwerkingsruimte. Iedereen kan hierin werken, iedereen kan hierin rommelen. Um, en dat kun je eventueel voorkomen door weer terug te gaan naar die klas opties waar ik mee begon. Notitieblokken beheren. En daar kun je ervoor kiezen om die notities in plaats van naar de samenwerkingsruimte te laten wegschrijven om die naar de inhoudsbibliotheek te laten wegschrijven. Dan kunnen, kan er dus wel in gekeken worden, maar kunnen studenten dat verder niet meer bewerken. Deze optie zou je ook heel goed kunnen gebruiken als je je eigen notities in zo'n kanaal bovenaan in het tabblad zou willen zetten. En je kunt bijvoorbeeld zelfs uh, dat uh, tabblad delen, die pagina in OneNote delen, terwijl je les geeft uh, door het scherm te delen en daar je notities aantekeningen in te maken zoals je dat misschien ook via whiteboard zou doen. Uh, een andere mogelijkheid nog om die samenwerkingsruimte helemaal alleen lezen te maken, die staat hier, samenwerkingsruimte vergrendelen. Je zou er ook voor kunnen kiezen dus om dit schuifje om te zetten. En dan is de samenwerkingsruimte alleen lezen geworden voor alles wat daarin staat en kunnen ze er niet meer in werken. Nou, het laatste wat hier nog in staat, dat is de koppeling naar het notitieblok. Dus uh, zijn studenten uh, het notitieblok even kwijt of willen ze daar buiten Teams om in kunnen kijken, dan is dit de koppeling die je ze nog zou kunnen sturen uh, via of via een berichtje in Teams neer kunnen zetten. Dat waren de instellingen die je kunt vinden bij uh, klasnotitieblokken beheren in Teams.